Ben jij op zoek naar een gebruiksvriendelijke betaaloplossing, zodat je in korte tijd veel transacties kan verwerken? En wil je altijd live mee kunnen kijken hoe de zaken gaan? Blijf dan kijken waarom wij de beste oplossing hebben voor jouw organisatie. En wat wij als 12e man voor jou kunnen betekenen. Ik bestel vast een drankje.